Mijn favoriete boek is uh, Pride and Prejudice. Uh, dat las ik uh, toen ik 16 was, denk ik. En, uh, nou, ten eerste vind ik het al fantastisch dat een uh, schrijfster uit, van 200 jaar geleden een uh, pubermeisje helemaal uh, het hoofd op rol uh, kan maken. Het gaat over een liefde op het platteland, uh, niks is wat het lijkt, uh, status, uh, uh, ja, uh, geld maakt het uit uh, wat je hebt of niet en uh, uiteindelijk uh, over Overwint de echte liefde. Het is heel erg grappig, het is met heel veel gevoel voor humor geschreven. Dat had ik toen al door toen ik 16 was en ik heb daar eigenlijk nog steeds bewondering voor dat uh, een, een vrouw in, uh, in de 18de, ja, 1800 zoveel uh, uh, op die manier al kon schrijven. Hoewel ze toen eigenlijk alleen maar op zoek moesten naar een, een welgestelde man. <laughs> uh, uh, dat deed zij niet, zij schreef boeken. Ik heb ze allemaal verslonden, het zijn er helaas maar zes. Maar uh, um, echt een aanrader om, uh, om er weer eens bij te pakken en een echte klassieker.